Hulp bij stoppen met roken. We zijn blij, want we worden papa en mama. Maar we roken. We willen graag stoppen. Maar hoe? Dit zijn Wendy en Steven. Wendy is zwanger. Dat was een leuke verrassing. Wendy is blij. Ze wil een goede mama zijn. Steven is trots. Want hij wordt papa. Ze willen het beste voor hun kindje. Wendy en Steven willen niet roken tijdens de zwangerschap. Ze voelen zich slecht over het roken. Stoppen met roken is niet makkelijk. Nu ze zwanger is, rookt Wendy minder. Ook Steven rookt minder. Ze weten dat roken niet goed is. De giftige stoffen in de rook gaan naar de baby, zoals nicotine. Dat is erg ongezond. Stoppen met roken vinden ze moeilijk, want ze zijn gewend om te roken. Ze roken als ze stress hebben of zich vervelen. En als ze met anderen zijn die roken. Kunnen we wel stoppen? Denken ze. De baby van Wendy en Steven krijgt zuurstof en voeding via het bloed van Wendy. Als Wendy rook binnenkrijgt, kan er minder zuurstof en voeding naar de baby. Een baby groeit daardoor minder goed. Als een moeder rookt, wordt een baby soms te vroeg geboren. De baby kan ook met een hazelip of klompvoetje geboren worden. Als het kind van Wendy en Steven groter is, kan hij nog steeds ziek worden door het roken. Hij kan bijvoorbeeld astma krijgen. Wendy en Steven willen dat hun baby zich goed voelt. En dat de gezondheid van de baby niet in gevaar komt. Ze willen wel stoppen met roken. Maar hoe? Als het lukt om te stoppen, heeft dat veel voordelen voor hun gezondheid. Wendy en Steven kunnen makkelijker ademen. Ze kunnen beter ruiken en proeven, waardoor het eten lekkerder smaakt. Ze krijgen minder snel gele tanden of rimpels. Ze hebben minder last van slijm in hun keel en hoesten minder. Wendy en Steven krijgen een betere conditie en meer energie. Dat maakt ze blij. Als ze nu de trap nemen, zijn ze snel buiten adem. Als ze geen sigaretten meer kopen, kunnen ze het geld sparen voor leuke dingen. Wat vinden jullie... Een belangrijke reden om te stoppen? Wendy en Steven hebben een afspraak bij de verloskundige. Ze krijgen een echo van hun baby. Ze zien de baby bewegen. Het gaat toch goed met ons kind? Wendy en Steven hebben veel vragen. De verloskundige beantwoordt vragen. Is het wel goed om in één keer te stoppen met roken? vraagt Wendy. De verloskundige vertelt. Als je stopt, is dat heel goed. De baby krijgt meteen meer zuurstof en voeding. Zo kan hij beter groeien. Wendy zegt. Als ik niet rook, krijg ik stress. Is stress slechter voor de baby dan roken? De verloskundige vertelt... Roken is slechter voor de baby dan stress. En roken geeft ook stress, omdat je verslaafd bent. Als je kort stress hebt, is dat niet gevaarlijk voor de baby. Het is dus niet erg als je af en toe een stressvolle dag hebt. Wendy en Steven maken een stopplan. Wendy en Steven willen graag stoppen. Het is moeilijk omdat ze verslaafd zijn. Stoppen lukt beter met een plan. Een stopplan. Vier punten zijn belangrijk als je wilt stoppen met roken. 1. Een stopdag kiezen. Dit is de datum waarop Wendy en Steven helemaal stoppen met roken. 2. Afleiding zoeken. Als Wendy en Steven bezig zijn, denken ze minder aan roken. 3. Goed voor elkaar zorgen. Wanneer je goed voor jezelf en elkaar zorgt, zorg je ook goed voor de baby. 4. Hulpvragen. Stoppen met roken is moeilijk. Als anderen helpen, is dat makkelijker voor jullie. Stap 1. De stopdag. Het is de stopdag van Wendy en Steven. De datum waarop Wendy en Steven gepland hadden om te stoppen met roken. Ze gooien alle sigaretten weg. Ook de asbakken en aanstekers gooien ze weg. Ze moeten lachen, want het voelt gek. Maar het voelt ook goed. Wendy denkt, ik ben er klaar voor. Ik ga stoppen. Voor mezelf en mijn gezin. Gelukkig doe ik het niet alleen. Samen gaat het ons lukken. Stap 2. Afleiding zoeken. Wendy en Steven zijn gestopt. Het is niet makkelijk. Ze zijn soms moe, chagrijnig of boos. Of hebben zin om te roken. Dat is normaal. Deze gevoelens gaan weer voorbij. Het komt omdat er nog stoffen uit de sigaretten in hun lichaam zitten. Het wordt iedere dag makkelijker. Als Wendy en Steven druk zijn, denken ze minder vaak aan roken. Steven voetbalt elke week met vrienden. Twee keer per week gaan Wendy en Steven ook samen joggen. Als ze toch een keer zin krijgen in een sigaret, drinken ze een glas water. Daarna doen ze iets anders, zoals buitenlopen of fietsen, naar de winkel, op bezoek bij een vriendin, schoonmaken of de was doen. Wat is voor jou een goede afleiding? Stap 3. Goed voor elkaar zorgen. Nu Wendy en Steven zijn gestopt met roken, hebben ze soms meer honger. Dat is normaal. Het hongergevoel wordt minder. Ze spreken af om gezond te eten. Ze kopen gezonde snacks, zoals komkommer, tomaatjes, worteltjes, noten en fruit. Steven doet vaak boodschappen. Wendy maakt iets gezonds klaar. Ze moeten er wel aan wennen, maar het geeft hen een goed gevoel. Als ze goed zorgen voor elkaar, zorgen ze ook goed voor hun baby. Stap 4. Hulp vragen. Wendy en Steven hebben aan vrienden en familie verteld dat ze gestopt zijn met roken. Iedereen is trots op ze. Ze hebben afgesproken dat niemand meer rookt in hun huis. Als ze met vrienden of familie zijn, vragen ze... We zijn gestopt met roken en vinden het nog moeilijk. Willen jullie ons helpen en niet roken als we erbij zijn? Als jullie niet roken, is dat makkelijker voor ons. Houd vol. Je kan het. Het lukt Wendy een keer niet. Ze rookt toch een sigaret. Ze voelt zich slecht. Wendy belt de verloskundige. De verloskundige zegt... Een foutje kan gebeuren. Je mag trots zijn op jezelf. Je bent al bijna een week gestopt. Als je wilt, kan je nu weer stoppen. Je weet dat je het kan, zegt de verloskundige. De volgende dag stopt Wendy weer. Wendy is trots, want iedere dag die ze niet rookt, telt mee.